Wat vond je van de intro tot nu toe? Geweldig, ja. Geval, ik had het niet verwacht, ik had het niet verwacht, nee. De intro, hoe is dit tot nu Fucking vet. Ik kende die mensen ook allemaal niet en één groot feest. Mijn eerste intro, dat was al heel erg lang geleden. Maar toen heb ik echt vrienden voor het leven gemaakt. Uh, gezellig hebben, uh, connecties maken. Je leert zoveel mensen gewoon, gewoon kennen. De intro moet je echt meemaken. Ik heb het woord, patatje mayo goed is. Wat ga jij bestellen? Patatje mayo. Hoe bevalt het? Ja, het is geweldig. Kijk maar om je heen. Dit, dit moet je gewoon, als je gaat studeren, moet je dit gewoon gaan doen. Echt waar. Wat vind je van de intro tot the... nu? Ja, het was gezellig. So beautiful here, everybody is so friendly. Doe je het nou weer? Ja, je krijgt veel nieuwe mensen en veel nieuwe vrienden, dus het is heel erg leuk. De tijd van je leven. Nou, je moet het eens weten hoor. <laughs> het is absoluut geweldig. Het is echt fantastisch!